Dan kan je eigenlijk gewoon inloggen in een persoonlijke pagina met je ideeën en zeggen van joh, ik ben Pietje Puk en, uh, en ik heb... ben Thijs toch? Ik ben Thijs. Oh. Ik ben Thijs. <laughs> ik ben vandaag administratief medewerker bij de Sociale Verzekeringsbank. Dat volgens mij betekent dat ik een verzekering ga afsluiten om geen vrienden meer kwijt te raken. Thijs, jij bent administratief medewerker bij de Sociale Verzekeringsbank. Klopt. Wat doen jullie hier precies? Wij uh, beheren dat geld voor iedereen die een persoonsgebonden budget heeft. Dus in grote lijnen, als je het nee, zorg nodig hebt, bijvoorbeeld begeleiding voor, voor je kind met autisme, dan krijg je geld en kan je dus zelf uh, een zorgverlener zoeken. En het is dus ook een stuk meer op maat eigenlijk. Maar het komt natuurlijk ook de administratie bij jou te liggen. Als ik bijvoorbeeld hulp in het huisoud nodig heb en ik krijg van de gemeente geld, dan, uh, dan gaan wij die persoon betalen. Ik ben gewoon wel doen, hoor een beetje. Wat gaan we doen vandaag? We gaan een postkamer. Ga ik je laten zien hoe uh, alle posten die hier binnenkomen, hoe die Toegevoegd aan de dossiers van alle budgethouders. En vervolgens ga ik, ga ik met jou een binnengekomen factuur bekijken... zodat jij een zorgverlener die betaald wordt worden gaat betalen. Er worden per dag zo'n 24.000 poststukken aan ons aangeleverd. Hoe komt het dat jullie nog hebben? Nou ja, we hebben ook mensen van 90 jaar oud, die PGB hebben. Als administratief medewerker moet je klantvriendelijk zijn. Uh, stressbestendig, overzicht ja. houden. Uh, kritisch zijn, hoe uh, kloppen wat we doen. En voor de rest, een beetje gevoel voor, voor cijfers is echt heel handig. Mm -hmm. Welkom in jouw werkhoek. In mijn werkplek. Dus wij mm -hmm. kijken, dit is het contract, ja. de afspraken die gemaakt zijn en vervolgens... dit is het betaalverzoek en dat gaan we met elkaar vergelijken dus. Is het de budgethouder? Is het de zorg zelf de zorgverlener? Wel, aan welk rekeningnummer moet ik gaan betalen? Dat soort dingen. Dus op een gegeven moment, als het antwoord op al die dingetjes ja is, dan kan ik gaan betalen. Ja. Of jij in dit geval. En jij krijgt natuurlijk uh, te maken met uh, mensen die het niet altijd even makkelijk hebben. Raakt dat je ook wel eens? Ja, denk. absoluut. Nou, als een moeder belt en zegt... Uh, ik ben al zo niet uitbetaald en binnenkort is mijn dochterjarig. En als je, als je mijn loon niet stort, dan kan ik geen verjaardagsteltje voor de kopen. Maar het moet ook wel kloppend zijn, want stel je voor je zou zomaar geld gaan overmaken... omdat er een verhaal is. Mijn huisbaas die, die zet me er bijna uit. En dan een maand later blijkt dat, dat hem het helemaal niet klopt en is het budget van, van die persoon op. En dan kan hij het andere zorgverlening nee. betalen. Oké, en wij gaan nu natuurlijk iemand blij maken. Ja, en jij mag alles doen. Oh, ik de grote meid. Dus in dit geval gaan we hier starten. Dus wanneer komt die factuur binnen? Wat is de Nou ging even mis. Ze zeggen hier, onvermelding van het factuurnummer. En die staat hier. Nou ga ik niet betalen. Ja. Oké, je kan me zo'n money. Reden, acceptatie, declaratie. Of. Goed, Hanneke. vond het goed. Wat is het allerleukste wat je kan doen op je werk? Soms is het echt de boom, door het boom blossen en meer. En dan ga uh, een mevrouw, we gaan er even goed verzetten. En dan loop je het even door. zeg we gaan het regelen binnenkort. We gaan aankomen, uh, woesten gaan we het uit betalen. Dan hoor je die opruchting in hun stem. Die dankbaarheid die is heel groot. En dat, is, dat geeft mij de grootste prik. En je hebt dan meteen te lachen. Ja, dat is super leuk.